Nou, zoals je ziet heb ik hier mijn website voor me en um, ik wil graag elke dag backups laten maken van die website via direct admin. Um, alleen, ik heb die website zelf geïnstalleerd, dus niet via Installatron. En in deze korte handleiding laat ik je zien hoe je dit dus importeert binnen Installatron. Klik op extra features als je eenmaal bent ingelogd in direct admin en klik dan op Installatron Application Installer. Uh, dat is letterlijk een mondvol. Uh, we gaan naar beneden. We zien hier WordPress staan. En dan klik je op, niet op install, maar op daarnaast, die drie ja, puntjes. En dan zeg je import existing install. Dus dat wil zeggen, ik ga mijn website die ik zelf heb geïnstalleerd, uh, importeren binnen direct app in. Um, nou, het, het, het, het adres is httpsondernemingsgeces.nl En... Uh, dat is eigenlijk alles wat hij vraagt. Um, dus ik klik nu op import. En zoals je ziet gaat de voor me aan de slag. Duurt een ogenblik. En zoals je ziet is de website nu ingeladen. En kan ik er dingen mee doen zoals die automatische backups. Um, om dat in te stellen klik je op dat uh, nou, dingetje. Uh, scroll ik naar beneden. Uh, klik bijvoorbeeld op Google Drive. Uh, in een andere handleiding leg ik uit waarom dat zo goed is. Uh, Kort samengevat, het is gratis, dus maak er gebruik van. Uh, selecteer vervolgens een uh, periode Optimove Backup, uh, bijvoorbeeld één keer per dag gedurende 30 dagen. En klik dan op opslaan. Nou, je hebt nu dus gezien hoe je binnen Direct Admin voor jezelf kan zorgen door je installatie uh, te importeren en vervolgens automatisch backups in te stellen. Um, ik raad het je echt aan, want... Um, nou, heb je mij van, hé, hey, ik heb geen backups. Dan vraag ik van, heb je het ingesteld via installatop? Zeg je nee. Um, ja, dan, dan moet ik echt in het archief gaan duiken. Ja, dat, eigenlijk gaat dat je geld kosten. Dat kost me ook gewoon heel veel tijd als je dat niet op deze manier instelt. En nogmaals, dit is echt de meest gebruiksvriendelijke manier die ik in de jaren betegen tegengekomen om een WordPress website via direct admin te beheren. Dus ik raad je deze optie echt aan om dat ook gebruik van te maken. Nou, mocht je andere vragen hebben, kijk dan even de videohandleidingen die ik uh, beschikbaar heb over Direct Admin. En anders stuur je even een berichtje met daarin je vraag. Um, succes.